Als ik bij jullie bedrijf binnenkom, dan? Voel je je thuis. Oké, okay. Ik voel me thuis waardoor? Wat kenmerkt jullie bedrijf op het uh, thuisgevoel? We kennen de klant. Mm -hmm. Dus als ik de auto aan zie komen rijden, dan weet ik aan het kenteken te zien. Oh, eh? ja. ja, Meestal weet ik wel wie het dan is. Weet je ook waar ze wonen? Soms ook nog. Ja. <laughs> ja. En als ik uh, gewoon een auto zie rijden, dan kan ik ook aan het kenteken wel zien of de klant is of niet. Ja, dat is een tik, denk ik. Maar... Ja, wel een hele nuttige tip, denk ik. Ja. Uh, maar uh, ik kom binnen, dan voel ik me thuis. Wat maakt het uh, dat ik me bij jullie thuis voel waarom het belangrijk is? Ik denk dat wij een heel uh, laagdrempelig bedrijf zijn. Ze dus komen makkelijk bij ons binnen. We hebben niet een, uh, een groot bedrijf waar je echt een receptie nee. hebt waar je uh, als klant komt en... Ja, waar je, je moet uh, melden, zeg maar. En ze komen binnen, zoals mijn vrouw al zegt, uh, worden herkend. Ja. En uh, ja, dat gaat, uh, gaat lekker spontaan. Ze kunnen ook vanaf de receptie bij ons de werkplaats in kijken. De monteurs hebben contact met de klanten. Dus we zijn een, uh, ja, eigenlijk een groot familiebedrijf. Hoe lang bestaan jullie? Uh, wij bestaan nu inmiddels nou, 44, 45 jaar. In 1968 is mijn vader begonnen. En uh, in 1990 ben ik daarbij ingekomen. En sinds een jaar of 13 is mijn vader uh, een beetje stappen gedaan, Dus ben ik ben pensioen gegaan en uh, zijn weg gegaan. 90 ben je erin gekomen, ja. Maar voor die tijd was je dan ook uh, het zoontje van dat altijd daar rond en het rennen was en het spelen. Ik ben eigenlijk vanaf kind af aan uh, ben ik op de zaak geweest. Ja. Okay. Ja. Ik kan me niet anders herinneren dat ik iedere zaterdag aan het werk was. Je had zelfs een ja. kamertje ja. daar. Ik had zelfs op de oude zaak, waar we zaten eigen kamertje waar okay. ja, ik na schooltijd heen kon om huiswerk te maken. We gingen daar ook van die ja. posters. En met uh, posters en, uh, en uh, zo. Ja, ja. Okay. met auto's. Ja. En, um, Onder andere. Ja, oh, ja. kijk. Oh, jij ken, jullie kennen elkaar al toen? Ja, wij nou, kennen elkaar ja. 26 jaar. Wow. Ja. Dat is wel echt leuk. Maar je wilde vroeger, dus altijd al eigenlijk gewoon. Ja. Jouw passie is om. Dat nemen ja, ja, eigenlijk weet ik, weet ik niet anders dan dat ik, dat ik automonteur wilde worden en later die zaken over zou nemen. Wat zou je anders doen als je geen automonteur was? Ik denk dat ik iets met computers had gedaan. Ja. Dat is ook wel een passie en dat vind ik ook erg mooi, ja. maar dat past wel weer heel goed samen. Elektronica gaat steeds verder, ja. wij werken, wat je net hoorde bij de andere mensen, dat ze met iPads werken. Wij mm -hmm. werken ook met iPads, ja. alle karren met iPads. Dus doen we doen wel veel met elektronica ja. en computers. Maar ook de, de besturing van de auto is vaak, we moeten even inpluggen om te kijken ja. waar de storing ja. zit. Of, dus dat is helemaal niet meer met schroefjes en bouwtjes nee, zoals bent, het vroeger was. Nee, je bent steeds meer bezig met diagnose stellen ja. en aan de hand daarvan ga je repareren. Dat is ja. anders dan vroeger. Wat is daarin veranderd voor jullie? Waar zie je dat in terug? Um, wat, ik jammer vind, uh, wat ik wel eens jammer vind is dat bij de oude techniek, dan ben je echt met de, met de auto bezig. En dan moet je er op gehoor mee eh, bezig, bezig. En met de nieuwe auto's is het eerst uitlezen om, eh, om verder te zoeken. Het is wel ja. moeilijker om diagnose te stellen. Wil het zeggen dat echt sleutelen voorbij is nee, dan nu? Nee, dat gaat ook, dat gaat ook gewoon door. Maar ja. het elektronische aspect komt wel steeds meer aan bod. Ja, oké. Okay, dus we blijven sleutelen? Dat is eigenlijk het ja, gaat gewoon door. Gelukkig wel. Ja. Dankjewel.